Welkom bij Wiskunde in 5 minuten. Deze keer in Wiskunde in 5 minuten haakjes wegwerken bij wortels. Wat bedoelen we met haakjes wegwerken bij wortels? Oké, okay, voorbeeldje. Wortel 2 keer tussen haakjes 5 plus 2 wortel 7. Hoe werken we deze haakjes weg? Eigenlijk hoef ik je dit niet te vertellen, want je weet wel hoe het moet. Je hebt geleerd... Dat we A keer tussen haakjes B plus C kunnen herleiden tot A keer B, oftewel AB, plus A keer C, oftewel AC. Ditzelfde gaan we toepassen op de wortels. We krijgen wortel 2 keer 5 plus wortel 2 keer 2 wortel 7. Wortel 2 keer 5 kunnen we schrijven als 5 wortel 2. En wortel 2 keer 2 wortel 7 is hetzelfde als 2 wortel 14. Nu we dan toch bezig zijn met het wegwerken van haakjes, weet je nog hoe je dubbele haakjes wegwerkt? Daarvoor hadden we de papegaaienbed De wat? Je weet wel, met die pijltjes. Dus eerst A keer C, dan A keer D, vervolgens B keer C en als laatste B keer D. Laten we dit eens toepassen. We hebben wortel 2 plus 5 keer wortel 2 min 5. We krijgen eerst wortel 2 keer wortel 2. Dit is gelijk aan 2. Vervolgens hebben we wortel 2 keer min 5. Dit geeft min 5 wortel 2. Nu 5 keer wortel 2, oftewel 5 wortel 2. En als laatste 5 keer min 5 en dat is natuurlijk min 25. Nu zijn we er nog niet. We zien 2 en min 25, dit geeft samen min 23 en we hebben nog min 5 wortel 2 en plus 5 wortel 2. En min 5 wortel 2 plus 5 wortel 2 is gelijk aan 0. We krijgen dus als eindantwoord min 23. In deze opgave herken je misschien wel een merkwaardig product. Wat waren ook alweer merkwaardige producten? Dat zijn producten van de volgende vorm. a plus b in het kwadraat, a min b in het kwadraat en a plus b keer a min b. Het gebruik van merkwaardige producten is niet verplicht, maar soms is het wel makkelijk en een stuk sneller. Zo kunnen we a plus b in het kwadraat schrijven als a a kwadraat plus 2 maal a maal b plus b in het kwadraat. a min b in het kwadraat als a kwadraat min 2ab plus b kwadraat. En a plus b keer a min b als a kwadraat min b kwadraat. Laten we eens kijken naar het volgende voorbeeld. We hebben 7 plus wortel 5 in het kwadraat. We gaan het voorbeeld met behulp van de papagaaienbek herleiden... ...en met behulp van een merkwaardig product. We beginnen met de manier waarbij we gebruik maken van de papegaaienbek. Oké, okay. papegaaienbek dus. We hebben dus dubbele haakjes nodig. We kunnen 7 plus wortel 5 in het kwadraat schrijven als 7 plus wortel 5 keer 7 plus wortel 5. We krijgen 7 keer 7, dat is 49. Dan 7 keer wortel 5. Vervolgens wortel 5 keer 7, oftewel 7 wortel 5. En als laatste wortel 5 keer wortel 5, en dat is een 5. We kunnen nog verder herleiden, want 49 plus 5 is 54. En 7 wortel 5 plus 7 wortel 5 is gelijk aan 14 wortel 5. Gaan we nu naar de methode met de merkwaardige producten. Zou deze echt sneller gaan? We zien dat 7 plus wortel 5 in het kwadraat de vorm van a plus b in het kwadraat heeft. Zoals we ook in het rijtje kunnen zien is dit te herleiden tot a kwadraat plus 2 keer a keer b plus b kwadraat. We zien dat a gelijk is aan 7 en 7 kwadraat is 49. Vervolgens 2 keer a keer b. Dit geeft 2 keer 7. b is wortel 5 keer wortel 5 en als laatste b kwadraat oftewel wortel 5 in het kwadraat en dat is 5 49 plus 5 is 54 2 keer 7 keer wortel 5 is 14 wortel 5 en inderdaad het merkwaardig product is toch ietsje sneller met het merkwaardig product zijn we aan het einde gekomen van deze video heb je nog vragen of opmerkingen